Je bent ontslagen. Oké, okay, nou dan ga ik. Vandaag ben ik voor 100 dagen, 100 banen op de Hogeschool van Rotterdam en laten ik me voor één keer de les lezen, want ik ben vandaag docent. Hoi, goedemorgen, ik heb een afspraak met William Pol. Hoi, goedemorgen. Hey, goeiemorgen. Jullie zijn hier docent op de Hogeschool? Ik ben hier uh, voor het zevende jaar docent HRM. Ik kom ook uit het bedrijfsleven. Vandaag. Gaan we een dag vaardigheden doen? Dus een doedag, dus vooral interactief met acteurs mm -hmm. en kijken of we de adviesvaardigheden van onze studenten op een hoger level kunnen krijgen. Uh, we moeten starten. Ja, oké. Okay. Okay. Okay. Neem jij even wat mee ook. Goedemorgen, laten we even hier een uh, setje maken van vier. Uh, effectiviteit is kwaliteit, maar, maar acceptatie. Dus je kunt altijd vragen: okay. van, uh, waar moet ik op insteken? Er wordt slechts een deelspecialisme van de adviseur benut. Dat vond ik, een beetje... ik ben nu een, wow. uh, een rollenspel aan het begeleiden met de leerlingen. Ik moet ze wat adviezen geven en zorgen dat het allemaal al zo verloopt. loopt. Wat is het leukste om docent te zijn? Wat vind je daar het leukste aan? Nou, het leukste is dat je de ontwikkeling ziet. Ja. Nou ja, en ze kunnen nog niet alles, maar gaandeweg gaan ze steeds meer kunnen. Ja. En ze komen tot een inzicht. Ja, Je hebt natuurlijk ook veel vakantie als het weer gaat. Nou Ja. Je hebt je vakantie echt nodig om bij te tanken. Het is nu 1 uur, half 2 uur komen die acteurs. Ze moeten, moeten en eten en even met die acteurs overleggen. Moet even temperen. Druk, druk, druk, druk. Je moet even heel snel eten, want je moet zo alweer door met de les. Ik heb ook veel eten besteld. Ja, dit, ga je, dit ga je echt niet halen. <laughs> Ik moet nu een uh, rollenspel gaan leiden als echte docent. Nou, zoals jullie zien zitten hier twee actrices. Even kijken vooraf wat je leerdoel is. Ik voel me echt serieus genomen. Daar ben ik wel blij van. <lacht> nou, het is half vier en uh, de les was ook klaar om half vier. Ik was vroeger als iemand die dan echt... precies om half vier zo snel mogelijk weg was uit de les. Dus... Uh, Goed timemanagement, al zeg ik het zo. Wat voor competenties moet een docent nou hebben? Je moet didactisch uh, onderlegd zijn, maar vooral ook authentiek zijn. En hoe vond je dat ik het deed vandaag? Nou, ik vond dat je het prima deed. Volgens mij uh, een beetje vakkennis erbij. Ja, en vakkennis uh, zou wel handig zijn, Je bent van harte welkom. Mijn dag is HRM docent zit erop. En morgen heb ik weer een andere baan.